Het onderhoud van deze mooie vloer gaat eenvoudig en snel. Nog vragen? Bij het verkooppunt in je buurt helpen ze je graag verder.